Op het middag gaat het licht uit. Letterlijk. Twaalf minuten lang. En plotseling staat hij daar. Joe. Ik ben Martin van S. En dit is mijn uitdagende roman over een mysterieuze vreemdeling die onze wereld van de ondergang kan redden. Zeg maar Joe. Nu verkrijgbaar. Online en in de boekhandel.